Hi Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video en een speciaal welkom voor de nieuwe abonnees. Volgens mij zijn het allemaal vrouwen die in een koor zingen. Want de vorige video ging over bof. Nee dat is niet de bof die uh, ziekte, maar uh, dat is een barbershop ontmoetingsfestival. Dat zijn a cappella-coren. En uh, de, die video, uh, die zie je, dat is de vorige. Ja, dat is ook weer helemaal duidelijk, natuurlijk. <coughs> ik zet wel even in het i'tje. Ergens waar je daarna uh, naartoe kan als je dat wil zien. Ja, uh, jullie gaan nog even genieten, net zoals ik dat alweer gedaan heb, van uh, mijn vakantie. Die is inmiddels al een paar weken geleden. Maar ja, op deze manier kan ik nog heel lang genieten van de vakantie. Want. Uh, de video's worden over een aantal weken slash maanden verspreid. Genoeg gelult. Veel kijkplezier met deze video. Nou, dit is interessant beeld, hè, mensen? Jazeker. Je moet alles invullen voor als we er kwijt raken strakje. Steed. Wat is het? Okay, vandaag is het tijd om te gaan snorkelen. Jo blijft zitten de hele dag, <laughs> want die is, die, is, die is mee om mij te redden als het allemaal niet gaat. En, oh, nee, nee, oh, dan ga ik kunnen verzoeken om te gaan Oh ja, dat is ook wel slim. Nou, ik heb mijn gear, ik moet me in dit pakje huizen, want ze zegt uh, ik ben narrow. Nou, ik weet niet waar ze dat vandaan. Op de hips, oh ja. Yeah. En ik heb de flippers en ik heb de snorkel. Ik ben helemaal compleet. Dat wordt wat jongens. <laughs> ik krijg het nu al benauwd. Niet Spaans benauwd, maar Grieks benauwd. En we hebben een uh, Nederlandse... Uh, hoe noem je dat? Tuik? Duikinstructeur. Een Nederlandse duikinstructeur. En zijn naam is Bart. We gaan over een half uurtje pas varen. Dus we moeten even wachten. Maar dat is Bart. Zwaai even naar mijn YouTube-fans. YouTube-fans? <laughs> Hey, good morning, YouTube. Hey. What I will say you are not going to see dolphins, whales, sharks, turtles, anything that you've seen on National Geographic or the Discovery Channel. Oh. Well, I'm, I'm, I'm out. Off, well, I'm right. off, right? But you will get a very good sight. Introduction into snorkeling and diving. We're going to go off to Calathea shortly. So we come out of the harbour, we turn right, and it takes about 40 to 45 minutes to get there. Within that time, I will run through the five rules of snorkeling and diving. Right, at which point there's fish food everywhere yes oh great so comes comes out the bottom the fish come around they're really enjoying themselves <laughs> the two guys have been out the night before are in this cloud of orange at this point and they're looking for the lead diver because they can't <laughs> see where he's gone all right, but if you need to cough burp spit or a little bit of water does come into your mouth all i need you to do is simply spit it through and all you will get back is 100% Clean, dry, and yeah. for better days to come and carry us like wind in our sails hold on tight I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight Het gaat gebeuren! Ik ga snoertelen! We hebben net dus de instructies gekregen. Ook de instructies van het duikers was erbij, maar uh, ik kreeg het al benauwd toen ik die instructies hoorde, dus dat ga ik echt zeker niet doen. Je kan de optie wel doen, om, uh, als je denkt van ik wil uh, verder dan alleen snorkelen, maar nee, dat gaat het niet worden. Dat doe ik niet, dat zou ik dan liever in de zwemmarkt oefenen dan hier want ik weet dat ik heel enthousiast over is en dan krijg ik het fout zo. We zijn Ja. <laughs> <laughs> Of the bone. Yeah, what's it to me? Oh, can't read the sky. <laughs> <laughs> oh, <what? laughs> I have a narrow one. But look at my shoulders. People. Okay. I'm the shoulder back maar we gaan die al bijna al bijna het niet Oh, helpen hè. Gewoon Oh, kijk, je moet eerst één one arm. Ik ga niet meer <laughs> Come. You're going to do a workout already? Yes. Not me, makkelijk. Got it. Oh, what a horrible spot. Right. <laughs> If my face turns blue, it doesn't look good. <laughs> call, the, call an ambulance. <laughs> Smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every day. We let's go! Of we onder water kunnen. We zijn de We can jump in de water gaan. We kunnen terug naar de andere Ik heb genoeg gezien. Haha! Ha. Dat was het snorkelen. Ontzettend genoten. Ik hoop dat ik goede beelden heb met mijn GoPro. Dat kan ik nu nog niet zeggen natuurlijk. Ja, dat hebben jullie nu al gezien. We zijn nu weer op weg terug. En dan worden we weer met de bus naar het hotel gebracht. En dan kunnen we lekker relaxen nog aan het zwembad. Dan gaan we wat eten. Eerst wat eten, en dan relaxed aan het zwembad. En dat was dan de dag. Morgenochtend gaan wij naar de vlinders toe. Dan zien we andere beestjes. We hebben net een dodemansrit uh, achter de rug met de taxi naar het hotel. Dat was een soort van spanning. En ik heb volgens mij hier een uh, bult. We gingen met het snorkelen, zeg maar een, klein, uh, ja, een kleine grot in. Zeg maar. Die was wel open, anders had ik het niet gedaan. Maar het werd steeds smaller en ik was met mijn boei zeg maar, aan het zwemmen. Met mijn hoofd in het water, dus ik zag die rand niet dichterbij komen. Dus ik met die boei naar beneden, of met die boei in mijn hand, mijn hoofd naar beneden, stoot ik me daar keihard mijn kop tegen die boei aan. Ik heb het overleefd. En we zitten nu lekker weer bij het hotel. We gaan eventjes in de schaduw zitten, want we hebben vandaag genoeg zon gezien.